George. Heetjes, George. kom maar thuis! Ho, Jos. Hé, Roosje. Oh, Roosje, oh, Roosje heeft er wat ernaast gegooid. Ja, kijk eens, Jos. Kijk eens, Jos. Ho, Jos. Ho, Jos. Hé, hey, Blackjack! Ah, dat vindt hij super lekker. Ja. En kunnen we nou helemaal doorlopen naar de andere kant? Nou, tot, tot halverwege. Daar zit een hek. Oh, ik, ik Kijk eens, Blackjack. Helemaal, uh, helemaal afgezet, joh. Oh, Blackjack. Ja, dat hebben we zelf gedaan. Oh, hey, Goed zo. Oh, Joyce, kom maar, Joyce! Waar je hem geven? Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce. Hé, hey, Joyce, ik heb er nog één. Ja, kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Oh, oh, oh. <laughs> ja, in de modder. <laughs> oh, Annabel heeft je ook in de modder gegooid. En Roosje heeft het ook al gedaan. En die heeft de laat ze gaan allemaal liggen. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Annabel, kom eens. Ja, dit is de eerste keer dat Roosje droog voelt. Meestal krijgt ze het nat? Oh, ja? oh Annabel. Hey, Roosje. Ja. Hey, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Blackjack. Ja, Kijk. Het door. Door. Door. Hey, Blackjack. Nee, nee, nee. <laughs> oh, Blackjack. Goed zo, Joyce. Oh, ze gaat rollen. Oh, hij een Dat is helemaal vies. Oh, Joyce, oh, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Black Jack, zo gedaan. Kom met jouw! Kom met jouw! Oh, Black Jack, ja oh, Black Jack heeft. Kom met jouw! Oh, jouw! Oh, oh, oh, Op